Kinderen van het licht, keer om, je bent je huis vergeten. Kinderen van het licht, keer om, herinner je je oorsprong nog? Kinderen van het licht, keer om, volg het pad naar binnen. Kinderen van het licht, keer om. Wees standvastig in het Zijn. Kinderen van het Licht, keer om.